Muziek Handen omlaag, benen naar achteren en tegels op maat. De oh, Zo, Tessa is nu in de les. Alle andere meisjes. Ook oh, Barney, haar geliefde Pony. En Tessa gaat even letten lopen. Daar komt ze ta tata -ta -ta, -ta, -ta, ta ta Barney denk ik heb helemaal geen zin om er te lopen. We gaan er wel los. Nou, dan gaat ze weer. Ja, hoor. pap, ja, pap, pap, hoor. Tess, wie zit er in? Zit je vandaag? Zip Hi Zip. Nou, geen zwaaien. Zo, ja, net gesprongen en de vrouw is moe, dus na komt test erop. En die is lekker even gaan draven en stoppen. Zo, volgertje, watertje tessertje. Dus we gaan alleen de andere hal in. <laughs> je moet die al in, schat, hier is het vol. Oh, ja, omdat dat makkelijker is voor Kim denk ik. Dus je moet even de andere hal in. De voor je en de dames zijn nu in de bak en dan mogen ze lekker gaan rijden. Ik, het. Ik zit er in één keer op. Tadaa! is een uh, trucje hè. Nou, Tessa al de hele tijd omvraagt is of ze mag galopperen. Nou, als het goed gaat, gaan we dat vandaag eens proberen. Spannend. Nou, we gaan het proberen. Ik zeg, je moet er wel warm houden, want het is geschoren en het is 0 graden. Zo, dit zat je lekker aan het uh, rijden. Deze prachtige beelden nemen we afscheid van sterren. Vergeten zullen we haar natuurlijk helemaal nooit. Lieve sterren, rust zo. Ik film wel om je heen hoor. Ja, nog maar stappen. beetje doorstappen. Dat is dat. Zo, monster 1 en monster 2 in de les. Ik vind het allebei volgens mij best wel lastig nog. Het weer. Hij heeft wel twee dagen stilgestaan. Maar ja. Als je wel iets geeft, brengt die haals voor je uit. En die ringvinger... Zo, ons test is aan het losrijden. Maar dan... het is het veel interessanter om te kletsen dan om te rijden. Yeah. <laughs> Vandaag zitten we met Piri Gonzalez. In... hier aan het oefenen voor het losrijden van morgen. Hoe ging het bij jou? Ja, lukt het om je benen wat stiller te houden? draven geloof ik als wel doet dan vindt Tess het zo leuk dat ze het gewoon blijft doen rustig blijven naar rechts in de F5 moet je doorzitten wel van heel goed doorzitten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 Nou, we zitten er inmiddels op. We zijn opgezameld. Hier komt het monster voorbij, gereisd. We gaan op reis. We gaan kijken naar de knop Palomino Marie. Um, ik ben benieuwd of het gaat worden. Ach, zou eerste reactiebeen zijn. En nu hebben we die reactie even heel groot en ja, braaf! Ja, want we willen toch dat ze we nog weer wat meer het lijstje gaat gebruiken. Yeah. Uh.